We zijn vandaag bij Tivoli Vredeburg in Utrecht, bij het uh, bij social event uh, XL. We hebben hele grote ambities op het gebied van duurzaamheid. En, en de vraag is waar moet je beginnen? Uh, wat zijn de best practices, uh, bij wie moet je terecht? En dan zijn dit soort bijeenkomsten bijzonder nuttig. Het algemene doel is dat wij als maatschappij zijn er gewoon wat, wat duurzamer bezig gaan zijn. In de breedste zin van het woord op het gebied van arbeidsparticipatie tot het milieu. Het klimaat, alles wat je maar kan bedenken. Dus dat je bewust bent van sociaal inkopen en van uh, duurzaamheid. En, uh, en het lokale aspect speelt er natuurlijk ook een grote rol. Van, ja, hoe dichterbij uh, huis je iets kan inkopen, hoe beter. Het is super inspirerend altijd. Er zijn altijd weer nieuwe sociaal ondernemers waarvan je denkt... hé, hey, wat een leuk product of diensten. Uh, nou, die, die hebben zich dus ook weer een markt veroverd. Bij alles kan je stilstaan van hey, hoe kan ik met de inkoop van dit product... ...toch een maatschappelijke impact maken. Ik ga gewoon terug naar huis waarvan ik denk... ...oh, daar ga ik morgen, misschien volgende week met mijn collega's van... ...jongens, geef deze persoon even een kwartiertje tijd om uh, haar of zijn uh, verhaal te vertellen... ...in de hoop een deal uh, te, gaan, uh, te gaan sluiten. Nou, wat ik vandaag heb opgestoken bij deze bijeenkomst... Uh, ...is dat ik uh, een hoop nuttige ideeën en contacten heb opgedaan... ...die, uh, die het begin zullen zijn denk ik, van, uh, van een hoop vervolgafspraken en, uh, en acties. Ik vond het een erg leuke dag. Uh, ik had uh, niet verwacht dat er zoveel inkooporganisaties, ook grotere inkooporganisaties, aanwezig zouden zijn die ook echt daadwerkelijk intrinsiek gemotiveerd zijn om wat te gaan doen. Dus dat vond ik heel tof om te zien. En Wat ik meeneem is dat, uh, ja, dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn, ook in samenwerking. Ik heb ook veel gezien dat er ja, sociale ondernemers zijn die ook veel samenwerken. En ik denk dat ik daar ook meer mee zou kunnen gaan doen.